Via het kopje domeinen in MijnPepix kun je je domeinnaam bewerken en daarmee dus ook je DNS-records aanpassen. Dat doe je via deze link in de linkerzijbalk. Wat je hier ziet zijn de DNS-records die nu zijn toegevoegd. Je kan een record verwijderen, wijzigen of toevoegen. Laten we eerst een record toevoegen. Stel ik heb een demo-website uh, die ik wil benaderen via demo.bureau038.nl, dan vul ik je demo in. Ik selecteer het recordtype A. Voor een ip adres dat verwijst naar de server. Ik voer het ip adres in en daarna klik ik op wijzigingen opslaan. Je ziet nu dat het record is toegevoegd. Als ik dat record wil verwijderen, dan haal ik het adres weg en klik ik weer op opslaan. Je ziet nu dat het record wordt verwijderd. Wijzigingen gaan meestal binnen een kwartiertje in werking. Het kan maximaal 4 uur duren, dus hou er rekening mee als je bezig bent. Wat goed om te weten is, is dat je hostnaam als volgt invult. Voor een subdomein zoals www. of mail. vul je dat hierin. Maar wil ik bijvoorbeeld voor het hoofddomein een record toevoegen, dan laat ik dit veld leeg. Dus je ziet nu dat dit IP-adres wordt doorverwezen vanaf het hoofddomein en niet vanuit het subdomein. Dat geldt alleen bij deze twee. Een prioriteit vul ik alleen in als het een MX-record is. Dat zie je hier. Hier kun je de melding nog een keer, dus dan weet je zeker dat je dat alleen invult bij zo'n record. En dat zo de DNS-editor binnen mijn PEPX werkt.